Dames en heren, wij gaan naar ons laatste interview en dat doen we met muziekpsycholoog. Geef hem ook een hartapplaus applaus, Hanser. Waldi, kom erbij. Pak, pak een van de microfoons erbij. Hallo. Hallo. Zo, hoe gaat het met jou? Gaat goed. Ja. ja. En het leuke is, ja, ik... Probeer iedereen natuurlijk van tevoren te bereiken. Ik kreeg dan van de organisatie 06-nummers. Uh, ja. ik, ik belde jou, hij ging over, maar er werd niet opgenomen. Nee. En ik kreeg toen het allerbeste excuus wat je kan <laughs> verzinnen. Ik uh, stond op het punt te promoveren. Ja. En jij belde toen. Uh, dat vond ik wel een goed excuus toen. om dan de telefoon ja. niet, uh, niet op te nemen. En het was nogal druk. Uh, ja. uh, niet alleen tijdens de promotie, maar je zei ook... En uiteraard ook nog namens ons allemaal gefeliciteerd. Ja. Want ja. het is geluk, neem ik aan. Ja, het is geluk. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. ja. Dank u wel. En, maar daarna is het ook nog een heksenketel. Daarvoor? Daarvoor? Want er stond, uh, da stond ja. nogal snel gelijk ook een cameraploeg uh, in je huis. Uh, nee, een uh, week voor de promotie uh, ging er een persbericht uh, de deur uit. Ja. En twee uur later stond RTL 4 in de huiskamer. Ja. <laughs> dus dat, uh, dat ging hard. Ja, en ja, dan, dan moet het wel iets interessants zijn. Ja, muziek en troost. Ja, muziek en troost. Prachtig. Daar gaan we over praten. Prachtig ja. thema. Waarom is het zo'n prachtig thema? Uh, alles draait om verbinding bij troost. En dat is natuurlijk een, een bijzonder mooi onderwerp. En ja. dat sluit ook mooi aan bij de, de thema's waarover gesproken is, over uh, gemeenschappen en ook over uh, stressreductie. Ja, en nou is troosten misschien ook iets wat we niet direct met muziek associëren. Veel mensen denken misschien uh, religie, uh, filosofie, je vrienden, noem maar op. Waar, waar kwam bij jou die associatie met muziek vandaan? Is dat iets uh, wat je altijd zelf ook al meeneemt of... of uh, nou, ik begon mijn onderzoek naar muziek en emoties en vooral naar muziek en emotiewaarneming. Mm -hmm. Want he, dat muziek emoties oproept, dat weet iedereen bijna ja. wel. Uh, soms wordt ook gesproken over de taal van emotie. En uh, dat, dat is steeds meer toegaan richten op uh, stemmingsregulatie. En dat, dat loopt eigenlijk parallel aan, aan wat je ook zag in muziekpsychologie. Dat werd steeds meer uh, een verhaal van, van het reguleren van stemming. En troost is daar een, uh, een manier van. Ja. En je, jouw onderzoeksvraag, als ik zo mag formuleren, was wat zijn nou die troostende eigenschappen van muziek? Ja, ja. Waar, waar, waar zit dat in? Ja, op welke manier kan muziek nou troost bieden? Want uh, troost is eigenlijk een remedie tegen lijden in, de, in een heel brede zin van het woord. Dan hebben we het vaak niet over, over de dagelijkse uh, ellende. Mm -hmm. dat, dat hebben we ook gevraagd aan mensen van welke situaties uh, gebruik je nu om je te troosten met muziek? En dat zijn vooral uh, heel serieuze onderwerpen. existentiële crisis, uh, het verlies van een dierbare... Ziekte van jezelf of het zien lijden van een ander. Um, maar ook liefdesverdriet. Ja. Dus dingen die er toe doen en niet dagelijkse stress zorgen. Ja, en, en jij noemde muziek dan ook een vriend die er altijd voor je is? Ja. ja. Dus muziek die zorgt uh, op verschillende manieren voor verbinding. En die verbinding vinden we bijvoorbeeld in de muziek zelf. Want het is vaak muziek die ons naligt. Die we mooi vinden. Mm -hmm. Muziek zegt ook iets over je identiteit. Over wie je bent en wat je naar buiten toe wil uh, vertellen. Dus het, het ligt heel dicht bij ons en dat is de muziek zelf. Dan ja. heb je de teksten. In de teksten kun je jezelf vinden of herkennen. Het kunnen woorden zijn die je heel erg aanspreken, of combinatie van melodie en tekst die er bovenuit springen. En natuurlijk zijn er alle herinneringen die opgeroepen worden door de muziek, ja. die we aan de lopende band eigenlijk uh, maken. Precies. Nou, daar heb je ook een hele analyse, daar gaan we straks ook over ja. praten, wat daaruit blijkt. Um, en je zei ook nog, vond ik ook een mooie uitspraak: troost is een soort herstel van verbinding met jezelf. En de situatie. Ja, met jezelf en het leren accepteren van uh, een situatie. Ja. Of, of herstel met anderen. En ja. dat, dat is natuurlijk wat, wat troostend gedrag doet. Het is een soort boodschap naar anderen toe, uh, dat je er nog bent en erbij hoort. Ja, en dit is uh, we zijn ook weer bezig met wetenschap. Je bent ook een wetenschapper. Dit is allemaal dan de theorie. En dan ga je de praktijk in, dan gaan er vragenlijsten uit. En dan weet ik van ja. heel veel promovendi, één groot probleem is een respons krijgen op je vragenlijst. Alleen niet bij jou. Hij nee, was super makkelijk. Ja, dan moet je even uitleggen uh, aan iedereen nou, dus, die daar wel mee worstelt. Ja, nou, um, Destijds hebben we uh, overlegd met Radio 2 rond de top 2000. En de top 2000 is natuurlijk de lijst der lijsten over nostalgie. En uh, die vragenlijst hebben we uitgezet uh, ten tijde van de top 2000. Er uh, stond ook een linkje op de website en uh, ja zodoende kwamen er heel veel reacties. En, en over hoeveel heel veel reacties praat je dan? Het uh, troostonderzoek, dat heb ik gedaan bij Radio 2 en bij Radio 4. Ja. Dat zijn ongeveer uh, 450 mensen. Het huilonderzoek uh, ongeveer 3000. Zo. Dus ja, enorme uh, aantallen. Ja. En je gaf laan aan, hè, dus net en de top 2000, uh, popmuziek en aan de andere kant ook klassieke muziek, Radio ja. 4. Um, zag je daar dan ook verschil? In hoe mensen daar beleefd zijn, dat andere soort mensen, of kun je dat zo niet zeggen? Uh, de Radio 4 luisteraars, die waren iets ouder. Uh, <laughs> misschien niet heel verbazend. Uh, maar in de, in de troostrespons zelf zagen we niet zo heel verschillen. Maar je zag wel verschillen in wat, wat is nou belangrijk aan die muziek om te troosten. En Dat, ja, dat, dat is ook verklaarbaar uit het soort muziek dat mensen luisteren. De popmuziek zitten meer teksten bij en verstaanbaardere teksten. Mm -hmm. Want de meeste mensen spreken geen Italiaans. Nee. En, uh, zeker geen opera Italiaans. Precies, en dan, dan is de tekst niet per se... Dan, dan is de tekst niet zo heel belangrijk en bij popmuziek veel meer. Ja. Uh, en de melodie um, of de muziek zelf, dat, het gaat iets meer om esthetische kwaliteit bij, uh, bij klassieke muziek dan bij popmuziek. En herinneringen die spelen een iets belangrijke rol bij popmuziek, maar dat is ook, ja, in de disco maak je herinneringen. En in het concertgebouw is dat iets minder waarschijnlijk. Precies, daar gebeuren weer hele andere dingen. Heel andere ja, andere heel dingen. goed. Ja, ja. Um, en ja, ook maar even een heel ander onderwerp. Je hebt ook een hoofdstuk geschreven over begrafenisliedjes. Ja. En um, in eerste instantie zei je, ja, daar leek niet echt een lijn in te zitten. Er zijn honderden liedjes genoemd. Nou, het zit zo, uh, in het onderzoek naar troost en in het onderzoek naar huilen, werden echt honderden artiesten en honderden liedjes genoemd, die mensen aan het troosten, of waardoor mensen zich getroost voelden, of die mensen aan het huilen brachten. Ja. Dus op een gegeven moment dachten we van, ja, kan alle muziek troosten, kan alle muziekmensen tot tranen roeren. Hoe konden we dat nou beperken tot, tot een, een bepaald iets en dat vergelijken? Want we willen graag ja. vergelijkingsmateriaal. Ja. En zodoende kwamen we uit bij, bij begrafenismuziek, want dat is troostmuziek bij uitstek. En dus we hebben uh, lijsten nagelopen met begrafenisliedjes en die hebben we gekoppeld aan de bekendste hits van dezelfde artiesten op Spotify. Ja. Dus even, want dat is ook weer een link naar, hè, bijvoorbeeld ook wat Mirella doet, dat kennen we natuurlijk allemaal uit onderzoek. We hebben een interventie, we hebben een, een, een groep die de interventie krijgt en we hebben een soort controlegroep. Ja. En zo heb jij ook met bijvoorbeeld uh, I Will Always Love You van Whitney Houston. Precies. Dan is de controlegroep um, uh, I Wanna Dance I With wanna Somebody. somebody. Precies. Dat ga je dan tegen elkaar afzetten. Dat zet je afzet. dan tegenover elkaar en dat, dat doe je met, met liedjes van, uh, uh, hoe heet die, uh, Guus Meeuwis en... Uh, ja. Marco Borsato hadden we in het Nederlands en Toen Tina Turner, mocht, uh, ja, ja, precies. En, en Maar even dat voorbeeld van Whitney Houston, wat, wat zie je dan? En ook bij anderen voor, voor verschillen tussen het troostliedje, I Will Always Love You, en het vrolijke liedje. Nou, we hebben gekeken naar een aantal aspecten. We hebben gekeken naar muzikale aspecten en dat hebben we gedaan aan de waardes die Spotify gebruikt om muziek aan te raden. En daar vonden we dat het, uh, de begrafenismuziek, die was droeviger, die was minder energiek en minder dansbaar maar vaker akoestisch en ook vaak, vaker in majeur uh, dan die, die, uh, die populaire hits. Mm -hmm. Maar qua teksten was het eigenlijk nog bijzonderder, want wat we vonden is dat um, heel vaak uh, werd gebruik gemaakt van uh, tweede persoons voornaamwoorden, en dat zijn je en jij, in het Engels you and yours. Uh, en die vonden we veel vaker bij begrafenismuziek. En die woorden die zijn heel interessant, want die zijn recent gekoppeld aan uh, commercieel succes en meer populariteit. Dus grote hits die hebben heel veel gebruik van You. Ja. Maar die begrafenisliedjes, die hadden dat dus zelfs nog meer. En uh, dat scheelde echt een procent. Dus stel dat uh, uh, 5% in, in een hit, ja. dan was het 6% bij begrafenismuziek. En dus dat is een heel substantieel verschil ja. was dat. En, en iets wat ook opvallend was dat sommige van die liedjes die gedraaid worden op begrafenissen eigenlijk helemaal geen begrafenisliedjes zijn. <laughs> maar bijvoorbeeld yeah, yeah. ook uh, break-up songs. Je gaf break als voorbeeld yeah. uh, Someone Like You van Adele. Someone Like You van Adele. En wat mensen doen, die, die pikken stukjes uit die teksten die ze aanspreken of die toe van toepassing zijn. Someone Like You van Adele. Uh, iedereen kent dat refrein denk ik wel. Want het is zo vaak op de radio geweest. Maar ook, ik heb je lief van Paul de Leeuw, wat eigenlijk een liefdesliedje is, maar heel vaak gekozen wordt door kleinkinderen, bijvoorbeeld voor oma. En ik moest, een gekke associatie misschien, ik weet niet of je Ton Kas kent, de acteur, die heeft ooit een heel programma gedaan over moppen. En die werd toen gevraagd door een interviewer van, hou jij eigenlijk wel van moppen? en ik vind het afschuwelijk. En er zijn veel mensen denk ik bij jou, dat zal iedere journalist je ook gevraagd hebben, hou jij zelf eigenlijk wel van dit soort liedjes? Of, of als uh, jij waarheen waarvoor hoort, uh, ren je dan heel snel weg? Nou, uh, misschien. <laughs> nee, het, het, het, het hangt echt van de muziek af voor mij. Uh. Ja, want wat dus voor muziek, als ik persoonlijk mag vragen, wat voor muziek geeft jou bijvoorbeeld? Uh, troost, zat dat inderdaad ook in, in die, hoog in die lijst of heb je uh, een hele andere dus smaak? Ja, ik hou heel erg van heavy metal en klassieke muziek. Dat is ook, ook weer een combinatie van niks natuurlijk, maar ook van, van musical en popmuziek. Dus ik ben heel breed wat dat betreft. En heavy metal kan voor jou dus ook? Kan, ja, dat kan voor mij ook toch. Ja. Maar er zit ook heel veel diversiteit ja, in. Ja, yeah. in. En wat yeah. ik ook nog wel even wil zeggen is dat in die begrafenisliedjes vonden we meer uh, woorden die duiden op de toekomst. Dus uh, naast dat ze heel erg gericht zijn op een andere persoon en een soort van uh, verbindenis uitdrukken, ja. vonden we dat er ook een soort van. ...van blijvend iets is gericht op de toekomst. Ja. En dat hangt dus misschien ook samen met die rol van troost... Hè? ...dat je je gaat verbinden met de situatie, dat je ook gaat vooruitkijken. Ja, dat ja. je ook weer verder kunt. Dus we vonden meer gebruik van uh, uh, will en shell. Naar de toekomst toe. En je gaf ook aan het aantal positieve emotiewoorden... Was hoger dan negatieve emotiewoorden, ja, ja. ook in begrafenisliedjes. Ook in begrafenisliedjes. We vonden ongeveer twee keer zoveel positief, uh, positieve emotiewoorden dan negatieve emotiewoorden. En dat zijn woorden als love, uh, sun en stars. Dus ook woorden met een, een hogere symbolische betekenis. En van die negatieve woorden, die dus uh, ongeveer uh, de helft zo vaak voorkwamen, die drukten vooral verdriet uit. Dus dat zit er toch ook wel in. Ja. En. Um, dan heb je het ook nog over ontroering. Uh, dat speelt een hoofdrol, Gaf Jana, als emotie. Het is een pro-sociale emotie die zorgt voor verbinding. Ja, dus het ja. doet ook iets... Ja, ontroering uh, was eigenlijk de meest genoemde emotie bij zowel huilen, maar ook bij uh, troost. En uh, ontroering er, ervaren we vaak wanneer we pro sociaal gedrag zien of zelf ervaren. Dus wanneer we geholpen worden mm -hmm. of wanneer we iemand iets zien doen voor een ander dat is een heel belangrijke, heel sociale emotie. Ja. Ja. En, en misschien ook goed, die zullen veel mensen ook kennen, want jij hebt dit ook samen gedaan. Een van jouw promotoren is, ja. is Ad Vingerhoets, ja. uh, die noemen we wel eens de huilprofessor, de huilprofessor. even onbeleefd. Dat kan hij volgens mij zelf uh, ook, ook wel hebben, die term. Um, en dat heeft dus ook alles met elkaar te maken, want ook die emotie huilen hoort ja. hier natuurlijk bij. Ja, ja. Ja, ja muziek, dat, dat weet mensen te raken, weet tot tranen te roeren. En dus is het interessant om daar ook naar te kijken. Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer, uh, en heavy metal zou een voorbeeld kunnen zijn, muziek kan ook weer ongepast zijn. Ja. Uh, soms kun je ook net de verkeerde snaar raken, ja. uh, en dat lijkt me ook altijd weer lastig als mensen uh, begrafenisliedjes bijvoorbeeld moeten uitzoeken. Klopt. Ja. Ben je dat ook tegengekomen? Alsof, ja, er zijn bepaalde grenzen van dit vindt iedereen wel mooi, dit valt altijd wel goed, en, en dit... Ja, gek genoeg uh, lijkt het erop alsof begrafenismuziek steeds persoonlijker wordt, en, en uh, individueler, en dus diverser. Tegelijkertijd uh, blijven we een soort van van lijsten houden met muziek die altijd wordt gedraaid, of in ieder geval heel vaak, mm -hmm. of toch wel een beetje in diezelfde categorie past. Um, een vraag die ik de afgelopen weken veel heb gekregen is: uh, ja, mijn broer of mijn vriend of weet ik veel, die houdt van hard rock, en we wisten niet of we dat nou konden draaien. Ja. En ik zou toch zeggen van: ja, heb het erover met elkaar wat je nou wil. En, en als iemand dat nou graag wil, of iemand vindt dat mooi, of het zegt iets over de persoon, doe het gewoon. Ja. Is dat ook een van je belangrijkste adviezen, of heb je nog meer adviezen? Ik ga ja, zo uiteraard het, ook een vraag over vragen. Of vragen het, mensen, het is heel persoonlijk, dus mensen moeten het vooral zelf weten. Vooral zelf weten, ja. zelf kijken wat het goed voelt. Heel goed, dankjewel tot ja. zover. En ook hier uiteraard weer de gelegenheid aan u om uw vragen te stellen, uw verwonderingen mee te geven, aan te geven wat u nog graag wil weten. Nou, ik wil eerst zeggen dat ik op uh, Facebook een tekst heb staan op een moment die luidt. Uh, you can buy uh, a happiness, but you can buy concert tickets. And that's almost the same thing. Uh, ik vraag me af of er nog verschil zit tussen uh, muziek luisteren of muziek spelen. We hebben specifiek gekeken naar muziek luisteren. Um, naar muziek spelen wordt ook onderzoek gedaan. Um, van troost weten we dat het voornamelijk gebeurt door te luisteren. Uh, door spelen minder, maar daar, daar is nog niet zo heel erg veel over. Ja, we, we, we kunnen het aan Koen nog even vragen. Ja. Uh, er is een hele kleine doelgroep, maar uh, uh, het spelen van. Of, uh, je gaf wel een beetje aan, ja, ik heb soms wat beroepsdeformatie, maar bij het spelen zelf merk je dan wel dat je in een soort andere staat terechtkomt? Uh, nou, ik heb vrij veel begrafenissen gespeeld, uh, maar eigenlijk nooit als ik het zelf mocht kiezen. Want ik. Ik kom zelf in ieder geval als ik speel in een soort van professionele state of mind die ervoor zorgt dat ik dus, dusdanig afgeschermd ben van, van de buitenwereld dat ik mijn werk kan doen. En uh, dat kan ik heel moeilijk scheiden uh, daarvan. Dus het is voor begrafenis, vind ik het heel fijn dat ik, dat, dat, dat ik die emoties even weg kan houden. Maar ik merk zelf dat als ik uh, naar een begrafenis ga van familie, uh, uh, dan wordt er altijd gevraagd van zou je willen spelen? vind je dat fijn en ja. eigenlijk ben ik altijd uh, erg tevreden als ik zeg naar de hand van nee dat doe ik niet want dan kan ik juist uh, meer bij die emotie dan dat ik kan als ik zelf aan het spelen ben dus ik doe het graag voor anderen omdat ik wel weet dat het uh, heel veel losmaakt en, en het is heel waardevol om, om, om zelf te spelen uh, voor mensen maar als het om mijn eigen uh, verwerking gaat, gaat het, dan speel ik liever niet ja, Dank ook daarvoor andere vragen of opmerkingen? Ja, ik kom eens even als ik mag uh, voor jullie langs. Ja, met de microfoon. Um, nou, ik verbaas me altijd als ik Rieu op de tv zie. Ik ben er zelf nooit bij geweest. Um, wat, wat een emotie <laughs> daar allemaal ontstaat. En ook heel in, in, in, in, ja, op het hele plein of in ja. de zaal. Ja, ik vind het heel verbazingwekkend. <laughs> Hebt u daar een idee over? Uh, ja. <laughs> en wil je dat ook delen met ons? Ja hoor, dat wil ik zeker delen. Uh, mooie vraag ook. Uh, zeker een mooie vraag. En ook uh, ja, bij André de Jeu inderdaad, um, maar ook bij Guus Meeuwis. Um, waarschijnlijk is het omdat je al met een bepaalde verwachting naar zo'n concert gaat en dan is er een hele ambiance omheen. En vaak op zo'n concert wordt ook wel wat gedronken, dus dan is de, de huildrempel ietsje lager. Uh, en dan wanneer je favoriete muziek zo luid op je afkomt en soms met mensen die meezingen of meeneurien en je ziet om je heen mensen gelukkig of in tranen of ontroerd raken, dat doet wat met je. Dus het is het complete plaatje van zo'n concert. Ja. En dus ook weer een gedeelde emotie die je met elkaar hebt. Ook een gedeelde hebt, emotie inderdaad. Na, naast ja. de alcohol. Is dat een, een afdoende <laughs> antwoord voor u? Ja, ik kom nog even, u, u mag er even, we mogen breed filosoferen oh, met elkaar. Ik mag er nog over filosoferen. Nou, ik weet niet of er bij Rieu van tevoren zoveel gedronken wordt, ik kan me dat eerder voorstellen. Ja, dat ging over Guus volgens mij. Bij Guus, ja, ja. ja dat, zie ik, dat zijn ook wat jongere mensen. Hè? Bij uh, Rieu zie je ook echt wel de, zoals ik. Ja. En, oudere jongeren. En ook jongeren. Maar uh, ja, nee, op een of andere manier vind ik dat dan toch anders dan dat ik uh, op tv dan een concert van uh, ja. uh, Mewis zie. Ja. Dus ja, ik weet niet, ik vind dat die, daar iets heel speciaals ontstaat. Ook in het buitenland, hè. <laughs> de mensen die, uh, ja, gaat de hele wereld over met de ja, show. <laughs> die dingen ziet. Ja, ja. Klopt. Ja. U, u heeft gelijk, en het is waarschijnlijk ook uh, het totaalplaatje en de verwachting en dat het live is en harder en en live muziek is toch speciaal het is altijd net iets anders dan op plaat ja. een bepaald timbre dat toch doorkomt of, uh, ja. of ja. Ik, ik sta nu ook voor een dj die in zijn vrije tijd hoogleraar Ach. is of andersom ja, ja. dankjewel uh, en ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd juist vanuit dit perspectief uh, want het komt eigenlijk door jou want je had het over uh, nummers van een artiest wat dansnummers zijn en andere ja. maar wat ik interessant vind is de categorie uh, dansnummers die troostend zijn uh, en één voorbeeld, wat misschien niet zoveel mensen kennen, wel veel jongeren, is uh, van een artiest, een Amerikaanse DJ, een vrouw DJ, die heette de Black Madonna, maar dat werd een beetje ongemakkelijk. Die heet nu de Blessed Madonna. Maar dat nummer was een enorme hit in coronatijd. Het heet We've Lost Dancing. Dus het is gewoon een dansnummer, maar dat was zeer troostend voor jongeren. Dus ik vind dat wel een interessante categorie. is vast nog niet heel veel onderzoek, maar het idee dat troostende muziek langzame muziek is per se, dat hoeft niet per se te zijn, denk ik. Uh, het klopt, uh, daar heeft u gelijk in. Het, het gaat heel erg om uh, persoonlijke aspecten, dus ook inderdaad dansmuziek kan troosten. Maar we hebben uh, de groep mensen die heel veel luisteren naar dansmuziek niet uh, ja, met dit onderzoek niet kunnen bereiken, omdat het toch vooral op Radio 2 was en Radio 2 heeft nu eenmaal uh, minder dans. Ja. Uh, ik weet wel dat er pas uh, een artikel is verschenen over aspecten van uh, dansmuziek aan de hand van die spotify waarders. Uh, waarbij ze dansmuziek in verschillende categorieën indelen. En daar zitten ook uh, disco hits in, maar ook elektronische dance. Dus ook daar geldt hetzelfde eigenlijk als het voorbeeld wat jij gaf van heavy metal. Natuurlijk is het ook mogelijk dat ook juist dat soort ja, muziek ook ja. weer troost kan geven. Zeker. Ja. En ik heb Ton even snel gevraagd, misschien lukt het met de microfoon erbij. Een klein stukje even kunnen luisteren met de microfoon vanaf je eigen Spotify. Dan hou ik gewoon de microfoon er even bij. Dan hebben we even een beeld voor de oudere jongeren. even een fragmentje, maar dit werd dus door heel veel jongeren gedaan. ja we mogen niet meer dansen, we zitten in die lockdowns en dit lied gaf gevoel aan die emotie. Ja, zeker. Ja. Mooi, mooi onderwerp ook weer, want is dit natuurlijk ook nog, uh, ja je bent nu gepromoveerd, hoe ziet het leven daarna eruit? uit? Dan ga je natuurlijk verder. Ik, ik hoop uh, verder te gaan met onderzoek naar muziek ja? en naar hoe dat uh, onder, onder andere muziek en rouw, maar ook uh, live uh, muziek spelen en troost. Mooi, mooi. En, uh, want meestal is het gangbaar dat je dat dan op een andere universiteit gaat doen? Of, of blijf je voorlopig hier in Tilburg verbonden? Of zijn de onderhandelingen de lopend daar mogen we daar niks over zeggen? Zijn nog aan het kijken. Heel goed, heel goed. Uh, dames en heren, laatste ronde, laatste kans. Ja, aan die kant, daar wordt gewezen. Nog vragen die u kwijt wil, opmerkingen. Koen? Nou, ik, heb, ik, ik, uh, ik wil even aanhaken op, op, op Rieu, ja. als dat mag, ah. van mevrouw. En ik ben benieuwd wat, uh, uh, wat daar op het podium over gezegd wil worden. Um, ik, ik, het schoot mij net iets te binnen. De, de, de, de, de bel. Um, ik heb ooit in een, uh, in, een, in een masterclass gezeten van een aantal jongens die werken voor uh, Mojo en voor Universal. Ik geloof dat Rieu bij Universal zit. Gert, Gering, weet, jij weet dat Gert. Jert. Want Mojo, even, die organiseren concerten, Universal geven ja. platen. Precies. En um, daar ging het over um, uh, de echtheid van een artiest. Want uh, in, in de muziek weten we allemaal uh, hoe meer je je publiek kunt betrekken bij je muziek. Uh, hoe beter het wordt ontvangen. He, het, het delen van, van die emotie en het gezamenlijk ervaren van, van muziek, dat is erg belangrijk. Dan heb je het muzikale aspect dat ervoor kan zorgen, maar het poppetje aan de voorkant, die is daar ook van belang. Je kunt als, als muzikant door te interacteren met je publiek uh, meer erbij betrekken. En uh, wat de boodschap destijds van Universal was, want dan ging het over branding en over hoe zorgen we nou dat het poppetje uh, zoveel mogelijk... Uh, uh, uh, ...interactie krijgt met het publiek, dat het beter wordt. En hun reactie was eigenlijk, André Rieu doet dat 100% van zichzelf. Die is zo, die betrekt die mensen erbij. Die krijgt zelf, persoonlijk, die muziek die we allemaal kennen... ...op zijn eigen naam betrekt hij zo'n heel plein erbij. Dus die... Geen kunstje. Nee, hij, hij doet het echt zo. Hij, hij, hij, Het is, het is uh, 100% wie Rieu is. En ik denk, misschien kun je daar dan nog iets over, over vertellen. Het, het, wordt, het wordt erbij betrokken, dus... Die band die je hebt met de muziek en een gedeelde emotie, die zorgt Rieu dat die ontzettend wordt versterkt, ja. denk ik. Ja, hypothese. ja. Dat onderzoek zou naar Rieu, ja. de hypothese is al geformuleerd. Ja. Het, zou, het zou zeker kunnen, ja. ja. ja. Helemaal gelijk. Ja, het, het zou zeker het, ja, het is ook onderdeel van die ambiance, ja, André Rieu in dat mooie pak. En hij is zelf een heel open persoon en hij praat het allemaal aan elkaar. En je hebt die, er was pas op televisie, deed ze een, een, een wals. En dan zie je al die paren daar walsen en, en blij en gelukkig kijken. Ja, het steekt aan. Ja, het, het steekt aan. Een reactie in Rieu of een heel ander onderwerp? ik, ik heb dus een documentaire op, op hem gezien. Het is ontzettend professional. Hij neemt zijn orkest op. En zijn theorie is dat er elke 20 seconden iets moet gebeuren. Dus of iets met een solist of iets dat iemand een knipper geeft. Daar zijn heel erg mee bezig. Dus die man weet echt wat hij doet. Het is echt een, een fenomeen. Ja. Eh, genoeg stof voor een nieuw onderzoek, maar nu ook weer even terug naar jouw promotieonderzoek, want Rieu zit daar volgens mij niet in. Um, aan jou ook de laatste gelegenheid, wil je nog iets kwijt wat je nog niet kwijt hebt, wat je nog niet aan ons hebt verteld? En dan kijk ik hier ook nog even of alle vragen hier zijn gesteld. Oh. Ik, ik, uh, ik heb denk ik alles... Uh, je hebt alles kunnen vertellen. Uh, Heeft u alles kunnen vragen wat u graag wilde vragen, want anders hebben we nu nog de gelegenheid. Ja, ik wil nog wel aanhaken op, uh, op wat Ton zei over, uh, over dat nummer van, van Fred again. Uh, ja, ik ken het wel. Maar ik vond het ook heel interessant dat Ton het had over um, dat het dus tijdens corona zo'n groot nummer is geworden. Uh, en die muziek van Fred Again sowieso. Um, is dat ook niet een deel van waarom er zoveel herinneringen aan zijn, waarom het een troostende werking kan bieden? Omdat het in zo'n tijd dat mensen er bepaalde herinneringen aan koppelen, bepaalde... Hè, dat is ook misschien de reden waarom dus die nummers op begrafenissen worden gedraaid. Omdat mensen er niet per se emotioneel, het klinkt heel erg als een begrafenisnummer, maar meer het beroept een bepaalde herinnering op. Dat, dat klopt. Klopt zeker, is, geldt ook voor huilen, een van de belangrijkste uh, redenen waarom mensen huilen bij muziek zijn de droevige herinneringen die het oproept en nostalgie. We hebben ook gevraagd naar prettige herinneringen, die spelen veel minder een rol bij uh, huilmuziek. Dus het is inderdaad droevige herinneringen, nostalgie en bij troost ook heel veel herinneringen. Mooi. Mooie vraag ook, dank, leuk om te horen, de laatste vraag komt hier vooraan. Ja. ja uh, als je een, een, een, een cd bekijkt van David Bowie, Black Star, voor mij is dat een hele emotionele cd als ik hem draai. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die Bowie de laatste tien jaar heeft ontdekt, het helemaal niks doet. Is de herinnering, de emotie en de troost die je vindt in muziek ook niet ontzettend gebonden aan je, ja, je persoonlijke instelling, je verleden leeftijd, allerlei voor de hand liggende dingen? Uh, waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja maar, ja... Daar nou, moet nader onderzoek naar worden gedaan, nou, zegt een nou, wetenschapper dan altijd. Uh, nou, ja. het, hè, die herinneringen spelen een rol, maar muziek is heel persoonlijk. En het is ook wat je weet over die muziek, of wat je weet over die artiest, of hoe je het betrekt op je eigen leven. Dus ja, wat voor de een heel bijzonder en ontroerend kan zijn, of troostend, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Daar kan een andere waarde aan worden gegeven. Ja, ja precies. Dank je wel voor het toelichten van jouw verhaal. Waldi Hanser. Dank je wel.